Nog heel even langs Masja en Sintje met de le lekkere wortels. Er zijn er immers genoeg. Laat wij een wortel. Dat zullen ze lekker vinden. Voor de rest is het wel behoorlijk nat. Oh, Masja, kom eens. Sintje. oh Sintje. Kijk eens, Sintje. Oh, je mag hem al helemaal in één keer. Hé! Hey. Oh, Masha! Kijk eens, Masha! Hé! Hey. Dat smaakt goed, Masha! Hé, hey, kom maar! Oh, Masha! Sintje! Hé, hey, Sintje! Je mag nog een klein hapje. Zo, zo is het goed. Kijk eens, deze is van Masha! Kijk eens! Masja. Sintje, Sintje, hé! Hey. Oh, Masja. het is nat hier, hé! Hey. Oh, Masja. Sintje, niet happen! Niet happen, Sintje! Ik hoor gekke geluiden daarachter. Zijn dat ezertjes? Oh, ga je weer happen? Hé, hey. Oh, Masha, kom eens, Masha. Masha. Oh, hoi is lekker, Masha. Ik hoor daar iets heel vreemds kraken. Ja. Hé, hey, Masha. Misschien dat het meevalt. Het klinkt niet goed. Het klinkt gewoon niet goed daar. Hé, hey, Brabbetje! Hé, hey, Bem Bem! Hé, hey, Brabbetje! Ik kan jullie niet zien zo. Oh, Bem Bem! Hé, hey, Brabbetje! Hopelijk pakken jullie niet al een stuk. Hé, hey, Robin! Hé, hey, Robin! Mascha, Sintje. Het kraakt eng.